Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Ik geloof dat de enige manier om de duivel een stap voor te blijven is, de beproeving te herkennen en agressief je ertegen te verzetten. Jacobus 1, vers 12 zegt... Gelukkig is de man die in de beproeving staande blijft. Hij ontvangt de kroon van het leven. Het doorstaan van beproevingen betekent door de beproevingen gaan zonder op te geven en de duivel geen kans te geven. Het doorstaan betekent ook om door een tijd van beproeving te gaan zonder dat het je gedrag verandert. Toen Jezus zelf door beproevingen ging, heeft Hij nooit de mensen anders benaderd. En als we geestelijk groeien, kunnen we zijn voorbeeld volgen. Jezus begrijpt precies waar we ten tijde van beproevingen mee worden geconfronteerd. Soms laat Hij toe dat we beproevingen moeten doorstaan, zodat Hij ons op onze zwakheden attent kan maken en ons kan helpen ze te overwinnen. De enige manier om alles te bezitten wat Jezus wil dat je zult hebben, is te worden wie Hij je geschapen heeft om te zijn. En dit soort volwassenheid komt door beproevingen. Dus, wees vastberaden om geduldig te zijn en blijf staande in de beproevingen door de genade van God. Dit zorgt ervoor dat je een stap voorblijft op de duivel. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik geloof dat U bij mij bent in tijden van beproeving. Dus ik kan geduldig zijn en sterk staan en altijd de duivel een stap kan voorblijven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. Gods zegen en geniet van je dag.